Het eerste college van vandaag wordt gegeven door Marius Brans. In zijn 51-jarige bestaan um, heeft hij 21 jaar naar het buitenland doorgebracht. En daarbij heel veel lessen geleerd die wij ook hier in Nederland kunnen gebruiken. Hij werkt op dit moment bij het Wereld Natuurfonds. En de afgelopen vier jaar was hij de onafhankelijk voorzitter van het droomfondsproject Haringvliet. En hij is nu een van de initiatiefnemers van NL Delta. En de komende 15 minuten staan in het teken van zijn inzichten. Dus dames en heren, mag ik een davend applaus voor Marius Prans. Dankjewel. Dames en heren, wie kan mij vertellen waar dit is? Herkenbaar beeld? Zien jullie wel vaker? Het mooie van dit plaatje is dat het inderdaad Nederland ziet, maar niet als postzegel, zoals ik Nederland uit de Bosatlas ken. Maar als verbonden met een enorm achterland. Als we hier kijken, hebben we hier de Alpen. Dit is de Middellandse Zee, dit de Alpen. En de Alpen zijn het brongebied van de Rijn. Die start hier en via Duitsland loopt die ons landje binnen. Hier heb je de Maas, de Westerschelde. En je kan zeggen dat Nederland verbonden is met een groot gedeelte van West-Europa. Wij zijn eigenlijk de toegangspoort tot West-Europa, zou ik willen zeggen. En ik wil jullie, en mij dus ook, feliciteren met het feit dat we wonen op zo'n bijzondere plek. Die bijzondere plek, die staat onder druk. Natuur in deze delta, net zoals deltas, andere deltas wereldwijd, staat onder druk. En het mooie daarvan is dat we daar wat aan kunnen gaan doen. Iedereen in deze zaal die heeft een link met het mooie maken van Nederland. Dus ik wil je daarmee feliciteren. We wonen niet alleen op een bijzondere plek, maar ons werk bestaat uit Nederland mooier maken, aantrekkelijker maken. Het hele project waar deze conferentie over gaat, gaat over het mooier maken, aantrekkelijker maken van Nederland. En daar worden we voor betaald. Wie kan dat nog zeggen? Volgens mij een mooi begin om mijn verhaal af te gaan steken. Mijn verhaal begint in het buitenland, als klein jongetje. Ik neem jullie mee in mijn ontwikkeling. Tot en met het droomfondsproject Haringvliet en het mooie NL Delta, waar ik samen met heel veel anderen hard aan het werk ben om dat te realiseren. Gaat u even met me mee. Ik ben geboren in Iran. Ik ben wel Nederlands ouders, maar ik ben geboren in Iran. En op mijn vierde ging ik naar Tanzania, Oost-Afrika. En daar ging ik wonen in een klein dorpje Dodoma, in het midden van Tanzania. En ik moet zeggen dat het superspannend was. Als je s'avonds dat dorpje inreed, dan was je in de schemering op zoek naar wilde honden. Als je in bed lag, dan hoorde je het gerommel van de hyena's in je vuilnisbelt achter je huis. En als je verstoppertje ging spelen, dan sprong je achter een struik. Maar voordat je dat deed, keek je of dat een slang was of een schorpioen. Jullie kunnen waarschijnlijk voorstellen dat toen ik twaalf was en naar Nederland ging, naar de middelbare school dat ik Nederland, de natuur in Nederland, super saai vond. Het was niks groots. Ik moest echt op een andere manier gaan kijken. En toen ik dat deed, ontdekte ik vogels. En het mooie van vogels is dat je ze echt moet leren zien. Afgezien van het feit dat ze er zo mooi uitzien, hebben ze ook allemaal verhalen die ze met zich meedragen. En ik weet niet wie bij jullie weet van het roodborstje dat achter bij jullie in de tuin zit. En dat dat roodborstje dat daar nu zit, niet het roodborstje, hetzelfde roodborstje van de zomer is. Maar dat dat zomerroodborstje van jullie inmiddels vertrokken is naar het zuiden. En dat zijn plekje overgenomen is door een roodborstje uit het noorden. Ik heb een ander prachtig voogdje. Dat is de Drieteenstrandloper. Wie kent hem? Nou, goed zo. Wonderlijk hè, dat beestje. Dat is dan 20 centimeter groot. 60 gram. En dat beestje dat trippelt dan langs de vloedlijn in Nederland, in, in, met een klein groepje, en dat vliegt dan op als je daar langs loopt. Maar datzelfde beestje heeft net een, een, een afstand afgelegd van duizenden kilometers uit het Arctisch gebied, om daar voor je voeten te landen. En vervolgens, als die volgefroten is, vliegt die weer naar Afrika. En die ontdekkingen, die verhalen, die gaat met beeld dat wij in Nederland wereldnatuur hebben. Ik ging studeren aan de TU Delft, ik ben afgestudeerd als ingenieur en heb als doel om meteen naar het buitenland te gaan. Ingenieur civiele techniek, ik heb grote waterprojecten wereldwijd mogen doen in Afrika en Azië. Wat mij opviel was dat het niet zozeer de formules waren die het verschil maakten, maar het goed luisteren. Je kan je voorstellen dat als je werkt binnen andere culturen, dat het feit dat dingen niet gebeuren, heel vaak afhangt van hoe je met elkaar communiceert. Prachtig voorbeeld is Indonesië. Als ze in Indonesië ja zeggen op je voorstel, dan hoeft dat geen ja te zijn. Dat mag best nee zijn, want als vragen stellen wil je, ze graag je ten dienste zijn. Dus je moest leren horen wanneer ja, ja was en wanneer ja, nee was. Je moest dus niet alleen maar horen, je moest echt gaan luisteren. En ik kwam terug na tien jaar buitenland in Nederland in 2000 en ik dacht, oké, okay, mijn eerste werkdag, nu ga ik weer uh, hier, die, die, die, al die ervaringen uit het buitenland, die leg ik naast me neer, ik ga Nederlandse ervaringen opdoen. En wat was bijzonder was het feit dat juist die ervaring van dat luisteren zo relevant is in Nederland. Want hier heb je misschien wel geen andere cultuur, maar het stikt van de culturen, culturen tussen mensen, tussen overheden, bedrijven, afdelingen en die moeten met elkaar communiceren, met elkaar praten zoals jullie ook doen met zo'n groot project. En de vraag is, horen jullie elkaar wel, luisteren jullie goed? Dat was mijn beeld en met dat luisteren heb ik hele mooie projecten mogen doen in Nederland. Een aantal grote ruimte voor de rivierprojecten en op een van die ruimte voor de rivierprojecten kwam ik het Wereld tegen. En ik, als, als je mij had gevraagd als 12-jarige jongetje in Afrika, wat? Is je droombaan, dan had ik gezegd, pet je op in een park met een logo van het Wereld Natuur Fonds op. Nu zat ik in Nederland, ik kwam ze tegen. Ik heb bij ze gesolliciteerd en ik mocht bij ze aan de slag. Ik weet nog dat toen ik aan de slag ging met het Wereld Natuur Fonds, dat ik dacht, wat zou het mooi zijn als we als natuurorganisaties onze kracht en kunde bundelen om een van de grotere uitdagingen in dit deltaland, om die te gaan aanpakken. En in 2015 kreeg ik een kans. Want toen was er een aanvraag gedaan door de zes natuurorganisaties in Nederland. Het WNF, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, Sportvisserij Nederland en Ark Natuurontwikkeling. Die hadden een aanvraag gedaan bij het zogenaamde Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. En die aanvraag die heette het Droomfondsproject Haringvliet. En het idee was om het Haringvliet, waar in 2018 de sluizen op een kier zouden gaan, om dat in een positief daglicht te gaan stellen. Om het Haringvliet natuurlijker te maken en ook vooral om die mens daarbij te betrekken, zodat dat we draagvlak zouden creëren voor meer deltanatuur. Dat waren de aspecten van die aanvraag. En die aanvraag is gehonoreerd en we mochten aan de slag. En ik weet nog dat ik naar het Haringvliet reed, en dan moet je je voorstellen, je zit je prachtig aan het water, maar ik rij naar het Haringvliet. De monding van de Rijn en Maas, die bijzondere plek. En je kon nergens bij het water komen. Ik wist niet hoe ik bij het water kwam. Alles was weggestopt achter dijken. Er was een discussie, er was zorg over krimp in dat gebied en het vasthouden van de jeugd. Omdat er geen werk was voor de jeugd. En het leek wel alsof met het dichtgaan van die haringvliet sluis in 1971 het gebied zijn identiteit was kwijtgeraakt. Daarnaast speelde er ook een heel gedoe rondom die kier, hè, dat hebben jullie vast kunnen volgen, dat het wel of niet zou komen. Rutte II had hem van tafel geschoven, toen kwam hij alsnog. Het was, uh, het was een moedje van Europa geworden. Een heel negatief sentiment. Maar het rare is, als je daar doorheen kijkt, die kier is iets hartstikke bijzonders wat we daar aan het doen zijn. De enige delta die ik ken, ...waar je een strategische zoetwaterreserve weer in verbinding gaat stellen met de zee. Dus er gebeurt iets bijzonders en toch wordt het neergezet als politiek gedoe, moeten we ons niet aan branden. Dat was het gesternte waar we in 2015 mee begonnen. En in de vier jaar dat we aan het Droomfondsproject hebben gewerkt, hebben we dat sentiment kunnen omdraaien in het gebied. Het is een heel succesvol project geweest. Er is heel veel draagvlak ontstaan voor Delta Natuur, voor het gebied zelf. En de investeringen, de 13,5 miljoen die we van de postcode loterij hebben ontvangen, zijn inmiddels opgelopen tot 30 miljoen en gaan nog steeds door. Dat bereik je niet zomaar, zo'n project. Er zijn een paar leerpunten of condities uit te trekken en die wil ik graag met jullie delen. Een van de condities die heel belangrijk is, is geef je gebied identiteit. Ik heb het eigenlijk al gedaan met het eerste plaatje. Ik heb er aangetoond dat het Haringvliet verbonden is met de Alpen. Toegangspoort tot, een bijzondere mondingsplek is, een bijzondere plek is. Geef het gebied identiteit, we zijn daarop doorgegaan. Trekvissen gaan daar naar binnen en zwemmen als zalmen paaien in Zwitserland. Dus het is dus een internationaal knooppunt voor trekvissen en trekvogels. Dus geef jullie gebied, geef het gebied identiteit. De tweede conditie is, werk met een droom of een visie. We hadden een droom waar mensen op konden aanhaken. Het ging niet ook alleen maar over natuur, het ging ook over het beleven van de natuur. En het laten zien dat het goed was voor die omgeving. Het derde waar we dan heel erg hard aan hebben gewerkt is, laat los, geef biedt mede-eigenaarschap een kans, laat ook anderen scoren. En het mooie was in 2015, toen die aanvraag gehonoreerd was, een dag later waren er al YouTube-filmpjes van één man, een ondernemer in het gebied, die vanuit zijn bootje liet zien hoe mooi het gebied zou worden als we klaar waren. Hadden wij niet geregisseerd, die man had zelf de handschoen opgepakt en was het gaan doen. Hij was mede-eigenaar geworden van het gebied. Nou, wat, er ook, wat ook heel belangrijk is, en volgens mij zijn jullie daar hard mee bezig, maar is te kijken naar het gebied met die andere ogen, echt te gaan zien. En dan zie je je kwaliteit in het gebied. En daar zit iets wat mij opgevallen is in Nederland. Nederland land, is eigenlijk een land van overgangen. Je kan binnen een hele korte een aantal kilometers heel veel verschillende belevingen ondergaan. Maar over de jaren hebben we heel veel van die overgangen keihard gemaakt. Tussen stad en land, land en water, zoet en zout. En ik denk dat de uitdaging waar we voor staan is om die overgangen weer natuurlijk te maken. Vloeiend als je wil. En die overgangen, dat is juist zijn plekken met enorme rijkdom. Die moeten we gaan koesteren en verbeteren. Dus zie die kwaliteit die je hebt en gaat het verbeteren. En tenslotte, voeg kwaliteit toe. We hebben het Haringvliet. Uh, iedere keer dat we een project deden, als we iets toevoegden in het gebied, echt aan kwaliteit toevoegen gewerkt. Niet zomaar iets gedaan, maar iets bijzonders neergezet. En als het goed is, heb je een aantal van die foto's gezien, waarbij we dus mensen, als ze naar een vogelhut gingen, we hebben een vogelhut gemaakt, dat heet Tij. En als je daarin staat, dan is het een soort natuurkathedraal. En het grappige is, het is een vogelhut waar continu mensen zijn. Mensen met kinderen, maakt niet uit wat, want heel veel mensen komen voor de natuur, een aantal, heel veel mensen komen voor, de, voor het gebouw zelf, voor de beleving, en dat maakt allemaal niet uit. Ze komen allemaal op die plek in die natuur. Dus dat waren de condities waar we hard aan hebben gewerkt. Hier zijn wat foto's van het vogelobservatorium en de ingrepen die we hebben dan gedaan in het landschap en echt kwaliteit hebben toegevoegd. Dit was 2015, starten we dit project. We hebben het in vier jaar afgerond. Het is onlangs afgerond bij het opengaan van de kier in 2019. Maar ik weet nog dat in 2016, we waren nog maar net begonnen en ik dacht: oh jee, wat nou als we, niet, als, als we klaar zijn? Als we in 2019 als organisaties het geld hebben besteed, hoe houden we het Haringvliet op de kaart? En ook hier zat het antwoord in verbinding. Want ik dacht, als we nou dat verhaal van monding echt groots kunnen maken, dan hebben we substantie, dan hebben we iets waar we de komende jaren, want natuur is van de lange termijn, niet van de korte termijn, van jaren op door kunnen. Haringvliet is de monding, dus ik heb contact gezocht met National Park de Biesbos. En voorafgaand aan het gesprek met de directeur van het Nationaal Park, ...ben ik het Biesbos Museum eiland, dat is een, een museum hè? in het Biesbos Museum eiland ben ik dat binnengelopen. En het grappige was dat daar de eerste, het eerste wat je zag een grote kaart was. En daar zag je al dat het Haringvliet verbonden was met de Biesbos. En dat gesprek heeft de opmaat geweest voor het programma, het traject NL Delta. NL Delta, moet jullie voorstellen, daar zijn we hard mee bezig, is een gebied dat start in zee. Dat loopt via het Haringvliet... En de omliggende eilanden, door, de, door het Hollands Diep, Biesbosch, Dordrecht mee, Loevestein en Kinderdijk. Dat is een enorm gebied en dat is een monding, een substantiële monding. Dat gebied zijn we nu, samen met heel veel partijen, zijn we langs de lijnen van zes ambities, zijn we verder aan het brengen. Tot een ander niveau. En onze ambitie is om in 2021, jullie zijn, hebben net het nieuwe Nationaal Park, wij worden een nieuw, nieuw nationaal park, nieuwe stijl in 2021. Dus het gebied ligt in de grenzen van drie provincies en meer dan 30 gemeentes. Hele klus, maar ook hier weer. Mensen voelen zich eigenaar van de identiteit van die monding. Worden ze super trots op. Ze mogen meedoen. Sterker nog, alleen maar dankzij hen gaat het een succes worden. En we hebben een strakke ambitie om dat in 2021 te realiseren. Dat brengt mij bij het eind van mijn betoog. Ik wil, ik wil jullie meegeven dat als je investeert in de goede condities voor natuur, je maakt geen natuur, je maakt condities voor natuur, dan doet de natuur het werk. Ik nodig jullie uit om weer te gaan kijken naar jullie gebied en te investeren in verbindingen, overgangen en kwaliteit. Ik nodig jullie uit om te genieten van jullie gebied, te beseffen dat dat echt bijzonder is en dat jullie het mooier maken. Het is goed besteed geld, hè? want iedereen kan ervan genieten. De natuur, maar ook de mensen van die, die investeringen. En als jullie ooit denken, woe, het zijn wel forse investeringen. Reken het maar eens om naar kilometersnelweg. Dan valt het allemaal heel erg mee, kan ik jullie beloven. Ik wil afsluiten met wees trots, ga zien, luisteren en verbinden. Ik dank jullie.